Ik ben Bram Zegers, ik ben 17 jaar en ik doe in de sport Skeleton. Uh, ik ben Noël Fenneman, ik ben 15 jaar oud en ik doe aan Skeleton. Ik ben erbij gekomen uh, Er stond op Facebook een oproep wie het leuk leek om uh, naar een talentendag te gaan. Hier in mijn school Seals uh, heb ik een uitnodiging gekregen van de Bob en Sleebond uh, dat er talentenscouting was en uh, ja, dat ze mogelijke nieuwe talenten wilden, wilden krijgen. En toen ben ik op internet gezoeken van ja, wat is sport sportskeleton precies? En uh, ja, dat leek me gewoon heel vet om uh, het first van een berg af te suizen. En toen ben ik naar de scouting gegaan en daar ben ik uh, door, door de selectie ingekomen Ja, en nu ga ik naar de, naar de jeugd Spelen. In... Eerst, ik had eerst een gewone talentendag en dat was in Papendal hier, op de standbaan. Dus dat was de eerste keer. En de allereerste keer van het ijs was in Noorwegen. En dan gewoon van bocht 7, dus nog niet van de top. Ja, ik was niet eens zo heel zenuwachtig op zich, maar het, was, ja, het ging zo snel. En, maar van bocht 7, ja, je ging nog niet zo snel, je ging nog 60 km per uur. En toen ging we van de top en toen was ik echt toen was ik heel zenuwachtig. Uh, ja, en ja, sommige bochten, die ga je wel zo hard. Uh, als je daar een fout maakt, ja, dan is dat uh, moeilijk te corrigeren in de bocht zelf. En daarom is het van belang om echt te focussen op meteen de bocht die daarna komt. Want als je bijvoorbeeld in bocht 4 al een fout maakt. En je blijft bij die fout hangen. Ga 5, 6 tot aan bocht 17. Ga gewoon helemaal fout. En omdat ik het nog niet zo goed kon. Die tijd had ik echt veel pijn. Dat ik had niet eens, um, een goede ja, een die op mijn maat was. Dus ik had echt overal blauwe plekken. Daar vond ik wel het dacht van. ja, Maar nu vind ik het echt super leuk. Ja, om een goede skeleton te zijn, moet je je start moet heel goed zijn. Je moet explosief kunnen sprinten, zo snel mogelijk kunnen doorversnellen om, ja, om op een pc te springen. En daarnaast moet je ook nog goed kunnen sturen. Het sturen leer je vooral door afdalingen te maken. De skeleton stuurt eigenlijk het meeste met zijn hoofd en met, met zijn schouders. En om extra kracht bij het sturen in te zetten gebruik je ook je knieën. Maar elke beweging die je maakt is wel ja, ben je eigenlijk aan het sturen. Dus om ja, wel bij de top 15 te komen en om de snelste met de start ook te zijn. Uh, mijn doel in Lillehammer is eigenlijk zoveel mogelijk ervaring op te doen. Leren van, uh, van anderen, van het hele evenement en zelf natuurlijk zo hoog mogelijk te presteren. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn doel en ja, daarbij op de ja, zo hoog mogelijke plek te komen eigenlijk. Mijn sportieve droom is om naar de Olympische Spelen te gaan. Uh, mijn sportieve droom is om op de echt grote Olympische Spelen te komen. Uh, liefst in 2018 al en anders in 2022. Ja, dat zou mijn ultieme droom zijn uh, om mee te doen aan de grote Olympische Spelen.